In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams de weergave kunt wijzigen van de teams waar je lid van bent. Ga allereerst naar Teams door op de knop Teams te klikken. En wanneer je daar bent aangekomen zie je de weergave met tegels. Dat wordt een rasterweergave genoemd. Je hebt hier twee kopjes, uw Teams en verborgen Teams. En je bepaalt zelf door middel van de drie stippeltjes bij een tegel of je een team wilt verbergen, zoals deze, of bij verborgen teams, weer wilt weergeven. Zo kun je dus je teams rangschikken. Ga je naar een team, je klikt hier op de tegel en je ziet aan de linkerkant alleen de kanalen en het team zelf. Wil je weer terug naar het raster, dan kies je alle teams. Deze weergave kun je ook terugzetten naar de oorspronkelijke originele weergave, de lijstweergave. Dat gaat via de drie stippeltjes hier, meer opties. Kies weergave wijzigen en kies lijst. Klik oké OK en je ziet hier aan de linkerkant zoals het eigenlijk oorspronkelijk was, namelijk de lijst met alle teams waar je lid van bent. Wil je dit weer terugzetten naar de rasterweergave? Hier onderaan staan nu de meer opties. Klik daarop. Kies weergave wijzigen, kies raster en klik oké. OK.